Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Hey. Hé, hey. hey, wie heeft die auto hier volgezet bijna? Nou, ja, voor de kijkers die nog denken dat zij alles doet. Ik ga jou missen. Jij gaat naar oma. Oma komt jou halen. Hebben we er zin in? Mama. We zijn al in Drenthe. Nee, we zijn nog niet in Drenthe. Maar dan, maar dan? We zijn nog niet eens de grenzen. We zijn eens de grens van Zuid-Holland over. We gaan zo Utrecht in. We zitten nu bij een Nieuwe brug. Ja, je zou denken, hoe komt hij nou in het bos? Ja, dat doen we gewoon zo. Even een flits het bos in en uh, op de paillage. Ah, even Klein glimpje wat vrouwen lief aan het doen is. Ik zit even bij te komen. De vrouw lief doet even de stokken door de tent heen en dan uh, ga ik hem uh, met al mijn kracht omhoog zetten. En dan uh, gaat er een mooi tentje verschijnen. En je ziet straks zo hoe dat gaat worden. Doe maar even terug. Doe maar even terug. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie. Romein! Goedemorgen! De zon schijnt, het is half negen. En het is een nieuwe dag en ik ben met Hupsi. Goedemorgen allemaal, zeg je dan? Zeg je geen goedemorgen meer? Ik ben zwak! Jij bent wakker toch? Maar. Goedemorgen Goedemorgen! Hallo, zit ik vast! Zit je vast? Oh jee, maar papa moet naar de wc. Kom! We gaan even een ochtendplasje doen en we gaan zo naar de crozanterie. Zo, dat is ook weer gebeurd. Plasje gedaan. Hé we mee? Aan deze kant op denk ik. Moet even kijken waar we heen moeten. Kom. Daar is de Pepsi weer. Ja. Weet jij de weg ook naar de broodjes? Nee, ik ook niet. Ik denk daar zo. Je denkt daar zo. Nou, laten we maar jou weggaan. Kijk, als we hier op het bord kijken: uitgang, informatie, eten, konijntje, sporten. Aan die kant op. Kan Deze kant. Kan. ga je heen? Terp. Moet er richting de I. De F. Het is ja, een beetje donker Hier is het wat donker hè? Het is mooi weer hier Zoals je ziet is de frontcamera ja, een beetje beveld, Er zitten puntjes op, hij is ook gebroken ja. We gaan nu broodjes halen want we zijn bij, de, bij het pleintje We gaan eens kijken waar we broodjes kunnen halen Mooie Mitch's Golfbaan, de Noordster. Alex en Sammy op een bord. Dit is hier een kermis. <lacht> Mooi hè? Even kijken waar we brood kunnen halen. Volgens mij. Hier zo. Daar zo. Oh ja. Berber, kom maar. Hier moeten we brood halen. Wat zeg je? Wil je naar nou het brood? We gaan eten, kom, moeten we daar doen. Het brood kan je halen waar het ijsje voor de deur staat. Ja, gaan we een broodje halen. Zet hem maar hier, ja. hier tegenaan. Dan gaan we naar binnen. Dan nou, gaan we eens kijken. Boe. Boe. Boe. Boe. <tie> Welkom bij een nieuwe vlog Welkom bij een nieuwe vlog We hebben het brood Missie geslaagd Hé, hey, een zwembad Ze hebben hier ook een leuk puttenbadje. We Hoi wat hebben we gehaald? Brood! Heerlijk! Ik heb vier witte puntjes en vier croissants. Ja, en dan uh, vandaag een uh, leuke dag. Sanne met Berber. Ook met ons, maar Brian en ik gaan lekker op de scooter. Wat zeg je? Jij wilt ook. Zij wilt ook op de scooter. En laat het nou eens mooi zijn... Zij is natuurlijk vier geworden. Dus zij mag ook op het scooter. Ze heeft de eigen scooter al. Je loopt iets is ook een scooter, hè? Nee, gelukkig niet. Geen veel knoppies. Nou, we gaan eens lekker ontbijten. Lekkerste. Een vers broodje van de croissanterie. hè? En even de video van gisteren bekijken. En uh, dan zien we jullie uh, in de video's. Het dubbel. Hey Brian, we gaan uh, zo naar de auto, maar ik wil jullie even wat vragen. Um, Laat jullie de tent even zien. Goed vasthouden, twee handen en dan nee, moet je zoveel. Jezelf lopen, ga rondje lopen. Ga jij maar laten zien, dan ga maar uitleggen wat je ziet. Kom de tent alleen maar. Kom maar. Ja, dan zal ik het nog even aan de kijkers goed laten zien. Nou, dit is onze tent. Fans, familie en andere kijkers. Onze auto, de scooter is mee zoals jullie gisteren zagen. En, uh... Auto. Wat wil je? In de auto. In de auto? Ja. Okay. Nou, dan gaan we in de auto. We gaan namelijk even naar de boer. We gaan de boer op. De ramen stonden vannacht nog open. Oh. Berber, jij kan via Brian in jouw stoel kruipen. Ik vind of via dat... mij. Hm. Wat zie jij? Een de kokon, denk ik. Kom. Oh ja, dat is voor Wespen. Daarin vangen de mensen de Wespen. Ja, dat is Ja, helaas. Als jij eens.. Wij gaan naar de boer, we zijn een beetje op onze kant. Schat, doe maar even terug. Doe hem even terug. Wat wil jij vertellen? Zo. So. He he, Brian waar ben jij? strakjes. wat gaan we zo doen? gaan we naar de melkboerderij? gaan we verse melk halen bij de boer? lekker juist. hè? ik versta je niet als je die kant op gaat. Pepermelk. Hij wil pepermelk, nou opa zal trots op je zijn dat je dat zegt, dat je van pepers houdt. Komt u maar koning Brian, kijk je handen bij de voordeur, hoppakee, waar zijn we? Bij de boer! Zo, hebben we hebben lekker groente gehaald hè? en fruit. En wat hebben we nog meer gehaald? Yoghurt. En uh, voor Pedro, Pedro de Portugees wij hebben hier een adresje voor bloedworst. <laughs> Heerlijk. Ja, de kinderen houden er nog niet van? Jawel. Houden jullie ook van bloedworst? Oh, het is lekker hoor, bloedworst. Nee, kan je daar bloed vragen? Nee, nee, nee, dan bak je er allemaal uit, uit de bloedworst. En dan gaan we zo naar de camping, hè? En wil je nog op de scooter weg, Brian? Ja. Ja? Wanneer wil je dat? Uh, als we eerst slaap. Nee, dat is pas vanavond. We gaan uh, vanmiddag wel even. Dan gaan we eerst de metaal... Oh nee, dan kunnen we op de scooter naar het bos. Dan kunnen we op de scooter naar het bos. Met de metaaldetector. Dat gaan we doen. Nou, daar zit ik dan met Brian op de scooter. Kan je je laten zien Brian? Over mijn schouder, Over deze schouder. Kijk dat? Ah, je helm, je hebt je helm op. Even kijken, we moeten naar de uitgang. Oh. Dat is goed, dat doet we even raar. Ja, we kunnen kijken wat we gaan vinden. Ik weet niet of we dat gaan vinden. Wow. Nou, we het bos in. de andere kant op papa pappagiste was. Ja, mijn scooter is ijzer, ja. Hij doet, hij doet het. Hij, hij doet het wel. Het maar ook op zijn schoenen. Oh ja, daar zit ijzer in. Ja, die, bij zijn lipjes van de... Ja, ja. Er zit een heel klein stukje ijs aan, Ik dacht net van, hé, je schat. Zandboer. je <laughs> zit een geintje met me te maken. Het is echt een prachtige natuur. Echt heerlijk. Cool. Ik moet mijn telefoon bijna. Ja, wat is dit zo? Hier komen geen liedjes, want hier zitten allemaal tussen. Ja, hier komen geen liedjes, nee. Hier kunnen de golven niet heen, hè, door de bomen. Nee. Want ik uitlegde over de radiogolven. Dat ze allemaal zweven. Hier zweven ook golven, maar die kunnen we niet zien. Die zweven zeker de golf? Nee, ja, ook. Het kan ook via draadjes gaan. En als het via draadjes gaat, dan is het bijvoorbeeld een telefoon. En het internet, dat gaat via een draadje. En dat zijn een soort trillingen in draadjes. Hallo ja. ja. Klopt. Kijk, daar is de camping rechts van ons. Nee, dat is rechts. Waar ja. ga je nou heen? Een ronde -poep. Nee, dat was koeienpoep. goede -poep. Ja. Blech. hier. Hier kunnen we de camping ook op, zie ik. Even kijken. Goed ga. We gaan goed. Recht hoor. Zo. Zo lekker eten. Wij gaan patat halen op de scooter. Wij gaan patat op de scooter halen. Wij halen patat. En uh, dit was een hele lekkere warme dag. Uh, wij bedanken jullie voor het kijken. En wat zeggen we dan? Duim omhoog? Nou, nou ja, in ieder geval duim omhoog. Druk op abonneren om even uh, ja, ons kanaal... Uh, Druk op abonneren om ons kanaal. Nee! Mama. Nou, druk maar niet op abonneren. Niet doen, zegt Berber. Niet doen. Uh, druk maar ook niet op het gouden. Of het belletje in ieder geval. Druk niet op het belletje. Niet doen, hè? Tot morgen allemaal. Nee! Zwaaien! Goed dat ze ook af en toe niet willen zwaaien. Ja, man. ga je het zwaaien? Tot morgen allemaal. Tot morgen allemaal. Tot morgen allemaal. Later. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.